Waarom passen deze portefeuilles juist bij u als wethouder? Ja, ik geloof dat ik al eh, ruime tijd economie en middelen voor mijn rekening mag nemen. En omdat, eh, ja, we, eh, het is, het is eindig de capaciteit, als ik zo uitdruk, dus daarom heb ik bep, is daarom beperkt gebleven tot stedelijke ontwikkeling. En binnenstedelijke ontwikkeling is gekoppeld aan de portefeuille van Jos Bessems. Ja, volgens mij uh, heb ik echt een portefeuille met uh, het meest duidelijk de stempel GroenLinks erop. Ik heb het net nog geappt naar de achterban van nou, hoe groen en rood wil je het hebben. Ja, uh, ik kan hier uh, enorm mijn ei in kwijt. Uh. Als je kijkt naar, naar DNA, dan uh, hebben we een aantal zaken hoog in het uh, vaandel staan. Dat is natuurlijk duurzaamheid. Dat is een mooi thema, heel breed. is ook toegelicht. Je vindt het in alle posten van uh, onze coalitieprogramma's terug. Uh, maar dat is ook heel goed is centraal geborgd bij uh, met name GroenLinks. Kim zal zich daar goed voor inzetten. Cultuur is een tweede hele belangrijke voor ons. Daar mag ik mij dan uh, graag over uh, buigen. Een cultuur uh, waarschijnlijk nog belangrijker is dan, uh, dan economie. Maar daar ga ik nog wel eens over stoeien. Ook met, met Pieter Mekel bijvoorbeeld. Ja. Uh, een een andere de, de binnenstedelijke ontwikkeling. is toch ook een... Uh, ja, een, een, een, ja, daar mag daar mag goed naar gekeken worden. Dat is in het verleden ook gebeurd, maar uh, probeer je daar toch een nieuwe schoen aan te geven, ja. Omdat ik het een interessante portefeuille vind. Dus dat vind ik in eerste instantie een vereiste. Als we het hebben over dienstverlening, dan gaat het erom dat de inwoners beter bediend gaan worden. Ze worden nu al goed bediend, maar ik denk dat het nog beter kan. We moeten luisteren van wat willen ze, op welke manier. Dat kunnen we gaan integreren. En mobiliteit, ja, dat is ook een hele belang, belangrijk item. Naast deze twee punten heb ik natuurlijk meerdere zaken in, in portefeuille, waar we op een later tijdstip uiteraard nog over terugkomen. Nou, ik heb in uh, het verleden ook uh, mee veel bezig gehouden met jeugd en met, uh, met jongeren. Ik denk dat ik weet wat daar speelt. En de uh, jeugdzorg is nog heel wat aan de hand uh, op Zuid-Limburgs niveau. Dat heb ik ook de afgelopen jaren gedaan. Dus daar kan ik naadloos in uh, meegaan, omdat we veel op Zuid-Limburgs niveau doen als we het hebben over jeugdzorg. Uh, op onderwijs is nog het een en ander uh, aan de hand. En uh, de stad moet bruisen. En vandaar die evenementen en daar, uh, dat past ook uh, bij Berry denk ik, om dat op een goede manier te doen, maar ook op een zakelijke manier die zaak uh, stevig wegzetten. Maar geen sociale zaken? Nee, maar goed, ik heb part-time uh, dienstverband en ik kan niet alles doen. Ook nog een part-time dienstverband in Meersen? Nee, nee, dat, gisteren heb ik mijn laatste dag gemaakt. Dus het, kan, het sluit naadloos uh, aan. Maar ik ga er natuurlijk uh, daarnaast ook wel een aantal andere dingen doen. Maar wat, Zoals? Wat, dat weet ik nog niet. Dan moeten we kijken wat past. Hè. Maar niet uh, wethouder zijn in een andere gemeente. Want dat mag wettelijk gewoon niet. Zit het geleen, krijgt het beste van mij.